Een heel goedemorgen. daar zijn we weer bij de wekelijkse live-uitzending in de Denk Jezelf Slank Facebook-community. En vandaag gaan we het hebben over leiderschap en afvallen. En ik heb natuurlijk al de vraag gesteld in de community, wat verstaan jullie onder leiderschap? En dan krijgen we veel antwoorden als um, dingen aanpakken, uh, het heft in eigen handen nemen... Um, Regie nemen over mijn leven enzovoort. Dus dat is natuurlijk allemaal correct. Ik zie dat er al mensen binnenkomen. Goedemorgen, laat even weten dat je er bent. Goedemorgen Marieke. goedemorgen Ingrid. Ik zie veel meer kijkers dan dat er nu staan. Dus laat me even weten dat je er bent. Uh, want voor mij, zoals je weet, vind ik het altijd fijn om te weten tegen wie ik praat. Um, zodat ik toch nog het idee heb dat ik tegen iemand praat. Um, Sandy kijkt. Goedemorgen Sandy. En we gaan beginnen met uh, deze live uitzending. Leiderschap en afvallen. Wat heeft het met elkaar te maken? Nou, om te beginnen, wat ik net al zei, de meesten denken dan toch van het heeft in handen nemen, uitvoeren, plannen maken, dat soort zaken meer. Uh, maar het is wel iets meer dan dat. En om dat te onder uh, te begrijpen, hè, want je moet eerst iets begrijpen voor je het kan uitvoeren, dan, uh, daarom is deze masterclass Um, ik zie Ingrid, goeiemorgen, Andrea, Sandy, andere Sandy, hartstikke goed jongens, leuk dat jullie er zijn. Waar gaat het om jongens? Um, het is wel leuk om, om dit eerst even te melden. Er is recent uh, een onderzoek <coughs> gedaan en dat gaat dan over uh, mensen met, met afvallen. En uh, wat blijkt nou, dat uh, ze hebben twee controlegroepen gepakt en in één controlegroep hebben ze gewoon gezegd tegen mensen... nou Jullie moeten gewoon de dagelijkse hoeveelheid bewegen doen. In Nederland kennen we daarvoor de Nederlandse norm gezond bewegen: 150 minuten per week matig-intensief bewegen. En bij de andere groep hebben ze exact hetzelfde gezegd. De controlegroep hebben ze exact hetzelfde gezegd, namelijk jullie moeten minimaal aantal bewegen, 150 minuten per week bewegen. Maar hebben ze daarbij bij die controlegroep hebben ze allemaal uitgelegd. Wat het met je doet, hoe het werkt in je systeem, wat het werkt voor fysiologische aspecten, uh, wat voor voordelen het heeft als je uh, uh, meer beweegt, wat het doet in je dagelijkse leven, maar natuurlijk ook voor je risicoprofiel op ziektes enzovoort. En wat blijkt nou, dat alleen al de uitleg, de kennisvergaren dus, ervoor zorgt dat de mensen die dus meer kennis hadden waarom ze iets zouden doen, dat die dus groter effect hadden bij het afvallen. En dat is natuurlijk ook waarom eh, een van de pijlers van Fitspel is natuurlijk, <coughs> is eh, kennis is, eh, afslanken blijven slank worden, is een competentie. Dat wil zeggen, je moet het kunnen, je moet het weten, je moet kennis vergaan. En als we dus het hebben over leiderschap, is het niks anders dan dat. Je moet eerst weten waar je het over hebt, voordat je het optimaal kan inzetten en daarmee natuurlijk weer het blijvend proces kan bevorderen. Dus, als we het hebben over leiderschap, in mijn visie is dat vooral anderen inspireren. Anderen inspireren. Influencing others. Zoals John Maxwell, dat zo mooi zegt. Jullie weten inmiddels, ik ben een huge fan van uh, John Maxwell. En, uh, maar... Dat is natuurlijk niet het enige. Het gaat natuurlijk niet alleen om anderen te inspireren. Dat betekent niet dat je een leider bent. Kijk maar naar Instagram. Er zijn genoeg mensen met heel veel volgers. Nou, betekent dat dat ze dan meteen leiders zijn? Uh, dat denk ik niet. Het gaat natuurlijk om meer dan alleen inspireren. Maar ik denk wel dat het daar vooral om gaat. En we zien tegenwoordig natuurlijk een heel groot verschil in het zogenaamde nieuwe leiderschap. En dan gaat het vooral om de zogenaamde soft skills. Of met andere woorden meer de emotionele betekenis van leiderschap. En nou ja, daar sta ik wel achter. Ik hou van uh, soft skills, laat ik het zo maar zeggen. Hi Melanie. Um, waar het om gaat, er zijn een paar dingen die belangrijk zijn. En als we het hebben over leiderschap, denken we heel vaak aan iemand voor een ander. Hè? Een teamleider, een, een, een, een groepsleider, een, een, een projectleider, noem het maar op, hè? Dus die een geheel overziet. Maar wij gaan het nu vandaag eens even trekken naar persoonlijk leiderschap. Namelijk welke eigenschappen van een leider kan jij zelf integreren in je dagelijk leven? Tenminste, leren te integreren. Want dat is ook niet op de een of andere dag geleerd. Dan moet je leren integreren. Waardoor je daarmee dus meer invloed kan uitoefenen op jezelf. En daarmee op anderen. En dat is waar leiderschap en blijvend slank worden over gaat. Kunnen we de leiderschap soft skills, van het nieuwe leiderschap, kunnen we dat integreren in jouw persoonlijke identiteit? En dan hebben we het dus over persoonlijk leiderschap. En in welke mate beïnvloedt dat dan jouw omgeving? En... Je zal merken dat de, de, de leiderschapsskills die ik zo direct ga benoemen, je zal merken dat die al duizend keer voorbij zijn gekomen in mijn podcast, in mijn live uitzendingen, in mijn content die ik deel. Omdat het ontzettend, omdat blijvend slank worden is persoonlijk leiderschap. En jullie weten het inmiddels, dat is ook mijn missie. Mijn missie met Fitspel is jou te laten zien, jou te laten ervaren... Dat jij blijvend slank kan worden door persoonlijk leiderschap. Dus door de verandering van jou als identiteit. Niet door verandering van een dieet, maar door leiderschap te pakken. Nou ja, ik weet niet of je mijn missie wist, maar dat is dus mijn missie: jou laten ervaren dat je blijvend slank kan worden door persoonlijk leiderschap. Als we het hebben over soft skills. Dan gaat het over meer de emotionele uh, betrokkenheid, meer de emotionele lading van iets regelen. Kijk, uh, we kunnen natuurlijk zeggen, hè, bij leiderschap hoort ook bijvoorbeeld time management, hoort ook structureren, regelen, weet je wel, dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar als we het hecht hebben over de soft management skills, uh, dan, uh, uh, de, sorry, de soft leadership skills, dan gaat het echt over uh, welke emotionele betrokkenheid heeft het en die wil ik met jullie gaan behandelen hier tijdens deze live om blijvend slank te worden. Dus alles wat betrekking heeft op een ander, betrek je nu met persoonlijk leiderschap op jezelf. Allereerst is dat empathie. En we zien altijd empathie, altijd iets als van een een naar een ander toe, een interactie. Maar wat nu, als we nou eens gaan leren empathisch te kijken, te luisteren misschien zelfs, naar jezelf? Met andere woorden, wat nu als we echt willen ontdekken hoe je in elkaar zit? Empathie is niet sympathie, hè? Sympathie is dat je een arm om de schouder legt enzovoort. Dat, dat is het niet. Empathie is dat je de ander accepteert, onderzoekt, nieuwsgierig bent en waarde laat om daarmee iemands eigen zelf... Naar boven te krijgen. Nou, hoe tof is dat nu als je dat nou eens bij jezelf doet? Dat is natuurlijk de eerste vraag bij fitspel. Waarom zou je blijven slank willen worden? Dat gaat hier om. Het gaat om actief en empathisch naar jezelf zijn door zelfonderzoek. Dat betekent bij blijvend slank worden, heel simpel dus, natuurlijk wat ik net al zei, de eerste vraag. Waarom in godsnaam zou jij dat wijntje laten staan op de vrijdagmiddagborrel om blijvend slank te worden? Ja, dan kan ik lekkerder in mijn kleding. Dat is niet de reden. Dat is nooit de reden. De reden waarom iemand wil afvallen, blijvend slank wil worden, heeft niks te maken met een maatje. Heeft niks te maken met kilo's. Heeft niks te maken met omvang. Heeft een andere betekenis. Maar het is nogal moeilijk om daarin te duiken als je dat onvoldoende jezelf afvraagt. Want we blijven, als we het ons al afvragen, want 9 van de 10 mensen die afvallen, jullie niet, want jullie zitten in de fitspel. Of jullie zitten in ieder geval in deze community, dus jullie denken er anders over, ga ik vanuit. Maar 9 van de 10 mensen die willen afvallen, die zeggen gewoon vrijdag, oké okay, ik ga maandag beginnen. Wat ga ik doen, hoe ga ik het doen? Zonder überhaupt na te denken. Als, je, als mensen zich al afvragen waarom ze dat willen, dan komen ze meestal uit bij de abstracte ideeën van... Dan zit ik lekkerder in mijn vel, dan voel ik me fitter, dan heb ik minder risico op gezondheidsklachten. Maar dat is oppervlakkige een boel zit. Eerlijk. Ga jezelf eens doorvragen. Wat levert het nou jou op als je lekkerder, die kleding lekkerder zit... Wat leeft dat jou nou op als je een bikini aandurft in plaats van een badpak? Hi Pauline, hey mensen, zegt Pauline. Hi Pauline, vraag jezelf dus af en daar starten we dus mee. Dat is de soft leadership skill empathie in zowel actief onderzoek, maar anderzijds ook in acceptatie als het een keer niet lukt. Als je een keer dus inderdaad zegt, oké okay, ik heb helemaal onderzocht, ik ben helemaal door Fitspel week 1 gegaan, ik weet helemaal waarom. Maar shit, ik kom toch in de verleiding om dat paar koekjes naar binnen te werken. En laten we eerlijk zijn jongens, er zijn genoeg mensen hier, nou ik weet niet of ze nu spelen, maar er zijn mensen ook die nu kijken, die Fitspel spelen of hebben gespeeld. En die heel mooi hun eerste week hebben geformuleerd met hun waarom, met hun smartdoelen, met hun KPI's, met hun emotionele doelen enzovoort. En dan toch tegen mij zeggen: hoe kan het nou dat ik in week 4 weer het hele pak koekjes naar binnen schrijf? En dat is dus waar empathie om de hoek kan kijken. Het betekent niet, acceptatie betekent niet dat je alles maar goed moet vinden, dat je alles maar moet laten gaan zoals het gaat. Acceptatie betekent dat je. Jezelf waardevol genoeg vindt om jezelf niet meteen een loser te vinden als je een keer wel een keer dat pakkoekjes naar binnen hebt geschoven. Maar dat je gaat onderzoeken en erkennen hoe dat is ontstaan. Omdat je een rotdag hebt gehad, omdat die persoon iets vervelend zijn, omdat je puberkind de hele tijd loopt te etteren. Wat er de reden ook is. Maar het niet onderzoeken, het niet nieuwsgierig zijn naar dat faalmoment moment is wanneer jouw leiderschapskil dus ontbreekt, namelijk de leiderschapskil van actief en passief empathie. De tweede en die valt hier mooi eigenlijk uh, sluit hier mooi aan vast is dat jij in de softskills gaat leren dat iets wat complex lijkt dat je die gaat vereenvoudigen, kleiner gaat maken. Nou, jullie weten het. Ik heb, ik heb volgens mij niet zo lang geleden gehad over de microwinst, En dat is waar ook dit past weer in die leiderschap soft skills. Dat jij een complexe situatie, wat blijvend slank worden echt is... Want laten we eerlijk zijn, heel veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Heel veel mensen, zeker mensen in deze community, zijn al 10, 20, 30 jaar bezig met overgewicht. Het wordt zo'n groot ding. En als je dus leiderschap wil pakken, ben jij in staat om te onderzoeken... hoe kan ik van dat onoverzichtelijke ding, van dat door de bomen het bos niet meer zien... hoe kan ik dat vereenvoudigen en opbreken in kleinere stukjes... Waardoor ik weer overzicht krijg. En overzicht creëert altijd ruimte in je hoofd. En ruimte in je hoofd geeft energie. Dus duidelijk complexe zaken vereenvoudigen, vereenvoudigen maar vooral ook vereenvoudigen op zo'n manier dat je het zelf begrijpt. Kijk, en dat is waarom het zo belangrijk is dat je het zelf doet. Dat het persoonlijk leiderschap is. Het heeft geen zin om te, als ik het ga zeggen, zoals ik dat dus 15 jaar geleden als mijn rol als consultant deed, zou ik zeggen, nou, we kunnen het zo en zo en zo doen. Dit lijkt mij voor jou de beste optie. Dat is helemaal onzin. Want mijn beste optie is niet jouw beste optie. Want jouw leven is anders dan mijn leven. Mijn ervaring is anders dan jouw ervaring. Dus je moet het zelf doen. Je moet het zelf, die, die complexheid... Moet je vereenvoudigen. Natuurlijk krijg je de tools om, om te ontdekken hoe je dat kan vereenvoudigen, hoe je abstracte zaken concreet kan maken. Hè? Hoe je zo'n abstract iets als me fitter voelen concreet kan maken. Hoe je dat kan terugbouwen naar subdoelen en vervolgens daar uh, controle op uitoefenen door evaluaties. In dit geval als je het hebt over, persoon zelf, over persoonlijk leiderschap, zelfevaluaties. Dat is dus nummer twee, is dus duidelijkheid. Maak van iets complex iets overzichtelijk voor jezelf en dusdanig overzichtelijk dat je het begrijpt. Dat je het begrijpt. En dan komen we natuurlijk uit bij uh, misschien wel... Nou, dat is niet waar. Ik vind ze allemaal even belangrijk, al die skills. Maar een hele belangrijke skill in blijvend slank worden, in persoonlijk leiderschap, en die echt betrekking heeft op blijvend slank worden, is de skill van creativiteit en flexibiliteit. En wat bedoelen we daar nou mee? Precies wat ik net zeg. Als je dus in week 4 zit in fitspel en het gaat drie weken hartstikke goed, en in week 4 kom je erachter, ik laat me toch verleiden om dat paar koek op te eten, dan komt dus deze eigenschap naar voren, flexibiliteit en creativiteit. Met andere woorden, houd je niet vast aan een regime. Houd je niet vast aan een regime. Je kan veranderen. We hebben in Fitspel een hele week, in nieuwe Fitspel 2.0, een hele week gaat over change your mind. Het is niet erg om van standpunt te wijzigen. Het is niet erg om te ontdekken dat je dacht dat je op de goede weg zat en dat toch niet bent door dit en dit en dat. Maar wees flexibel genoeg om daarmee te dealen en wees creatief genoeg om daar een oplossing voor te vinden. Hoeveel mensen schieten in de spasmen als ze heel goed aan het diëten zijn en ze worden uitgenodigd voor een etentje. Hallo? Kom op jongens. Je weet toch? Eten, eten we om te voeden en om te connecten. Dus als jij in de paniek schiet omdat jij goed op dieet bent en je wordt uitgenodigd door je vrienden voor een etentje en dat benauwt jou, dan valt er te werken aan de leiderschapskeel, flexibiliteit en creativiteit. En Flexibiliteit, Nou, een mooi voorbeeld. Jullie hebben het misschien wel gelezen of, of ergens gezien. Ik, heb, ik, was, ik ben dus bezig met Fitbit 2.0. Daarvoor is mijn nieuwe werkboek bestaat uit 105, uh, sorry, 120 bladzijden. Ik was op de helft ongeveer. Ik was 50 bladzijden was ik verder. En ik heb wat gedaan waardoor ik dat helemaal kwijt was. Helemaal kwijt. Ik had het, het is een programma wat zich automatisch um, saved. Maar... Ik had het iets overheen geschreven en dat is automatisch gaan zeven. Dus ik had een ander document overheen gezet en dat is automatisch gaan zeven. Dus maandagochtend, ik denk, ik heb de tijd van 9 tot 2 om mijn boek af te maken. En wat bleek, ik moest weer helemaal opnieuw beginnen. Als ik niet mij had getraind in flexibiliteit en creativiteit... Dan had ik nu zwaar in de stress gezeten. En had ik gedacht, ik ga het nooit redden, die launching datum van 10 juni. Maar omdat ik ben getraind, mezelf heb getraind in flexibiliteit, in flexibel denken, in creatief denken. Heb ik gedacht, oké, okay, het is shit. Ik ga even vloeken, maar ik ga meteen aan de slag. Oké, okay, ik ben dus niet... 6 uur bezig geweest achter mijn computer, maar ik ben 9 à 10 uur bezig geweest achter mijn computer. Omdat ik natuurlijk ook een stukje verder wilde komen. Dus ik moest 50 pagina's inhalen en ik wilde een stukje verder komen. Als je niet getraind bent in flexibel denken, dan, denk je, dan schiet je in de paniek. En waarom zeg ik dat nou? Omdat zoiets altijd gebeurt in het proces van blijvend slank worden. Er gebeurt altijd iets onverwachts. Er gebeurt altijd iets vervelends waardoor je uit je emotionele staat van, yes, het gaat goed ge, ge, geschopt wordt. Het moment dat jij supergoed aan het diëten bent, maar je hebt een enorme ruzie met je partner en je schiet daardoor in de stress en je denkt, fuck het met mijn dieet, ik vreet gewoon dat pak bestonjes op, dan mist er wat. In je empathie, of sorry, in je flexibiliteit en creativiteit. Want als je flexibel bent, kan je er makkelijker overheen zetten. En als je creatief bent, zoek je een andere oplossing om je frustratie kwijt te raken. dan dat pak bestondjes naar binnen te krijgen, te gooien. De volgende: absoluut belangrijk leiderschap. Persoonlijk leiderschapsskill voor blijvend slank worden is visie. En dan kom ik ook weer terug natuurlijk op die eerste vraag van Fitspel. Waarom zou je je een lijntje willen laten staan? Waarom wil je nou in blijvend slank worden? Visie. Visie. Visie en strategie. Die horen eigenlijk bij elkaar. Dus je hebt een idee. Je weet je waarom. Je weet je waarom. Je weet je waarom. Je hebt je uitgedokterd. Je hebt je uitgedacht. Je hebt je... Uh, uh, die heb je dusdanig geformuleerd, dat het voor jou super helder is. En dat hoort, waarschijnlijk, dat hoort ook zeker bij visie, duidelijkheid, duidelijkheid waarom je iets wil doen. En die belangzijde is dus veel verder dan de eerste, tweede, derde reden. Die zit meestal bij de vijfde, zesde, zevende reden dat je iets wilt veranderen. En zonder visie ga jij niet blijvend slank worden, dat ga ik je nu al zeggen. Zonder visie ga jij terugvallen in oude patronen. Zeker wanneer die visie niet helder is, zeker wanneer die visie niet duidelijk is, wanneer het de ene dag dit is en de andere dag dat is, wanneer het schommelt van het ene en het andere moment, ga jij je doel van blijvend slank worden niet bereiken. En nu moet ik eventjes mijn hond naar binnen laten. Kom dan. Kom binnen. Kom. Ja, in. In. In, jongen. Excuses jongens. Mijn hondje was even buiten. Zijn er vragen tot zover? We hebben het gehad over actief en passief empathisch zijn voor jezelf. Door te onderzoeken wie jij bent, waarom je wat wilt. Daarnaast te accepteren dat het soms ook fout gaat. We hebben het gehad over duidelijkheid creëren. Dus in staat zijn om complexe zaken door de bomen het bos niet meer zien... Om dat terug te brengen tot kleinere stukjes. Zodat je duidelijk weerheid, duidelijkheid krijgt in je hoofd uh, wat je zou kunnen gaan doen. We hebben het gehad over flexibiliteit en creativiteit. En we hebben het gehad over visie. Dus weet waarom je iets wilt bereiken. Zie dat crystal clear voor je. En dat bedoelen we dus mee dat we het niet alleen... Uh, als een soort van plaatje zien, als een afbeelding. Dat is natuurlijk super belangrijk. Als je een visualisatie maakt, is het super belangrijk dat je dat in beeld. Dat gebeurt eigenlijk altijd in beeld. Maar dat is niet compleet. Eigenlijk is het zo, wanneer je een visualisatie maakt. En dus bij leiderschap hebben we het over visie, maar. In dit geval bij blijvend slank, slank worden zou ik het op visualisatie willen zeggen. Als jij een visualisatie maakt voor jezelf. Uh, sommige mensen doen dat met een moodboard. Dat is best oké okay dingetje, een moodboard. Maar het blijft te plat. Als ik het zo mag zeggen. Letterlijk en figuurlijk. Want een moodboard is meestal enkel uh, visueel. Terwijl als je echt een visualisatie maakt, het klinkt wel als visueel natuurlijk, maar echt een visualisatie maakt, mag je proberen om dat beeld, alle zintuigen daarin te betrekken. Dus reuk, tast, ge, uh, reuk, tast zien, smaak, proef, uh, smaak, uh, heb ik ze allemaal gehad, en tast, en, en, en, dat, dat hoort allemaal bij elkaar. En dus als je die visualisatie maakt, als je jezelf... In een, in een omgeving ziet waar je helemaal jezelf bent... en waar je helemaal tevreden bent met jezelf... hoe je eruit ziet, gaat het er dus ook om... wat ruik je, eet je wat, wat proef je misschien... Uh, wat hoor je, wat zie je, wat voel je? En wat voel je in, letterlijk in tast, maar ook in emotie? Want zonder die emotionele connectie... Blijft alles wat je probeert van tijdelijke duur. En dat is zo belangrijk om dat, te, om dat te, uh, in te zien. En dat is ook waarom eigenlijk alles wat je doet. Dat empathisch luisteren, die duidelijkheid, die complexe zaken vereenvoudigen. Die creativiteit, die flexibiliteit, die visie. Allemaal terugpakken naar... Wat voel ik daar echt bij? Als ik boos ben, waarom ben ik boos? Als ik boos ben, waar voel ik dat in mijn lichaam? Als ik boos ben, wat doet dat dan met mijn creativiteit? Onderzoek, onderzoek, onderzoek. Even kijken, Pauline zegt wat. Als, uh, ja, ik was ook zo. Ik was ook zwak, dus. Pringels, stroopwafels enzovoort. Hop, naar binnen geschoven en lekker dat ik het vond. De volgende dag vind ik het wel een beetje jammer, maar ik dacht ook, ok, oké, ok, dat doe ik dus. Impuls doorbraak heb ik soms. En gelukkig nu stukken minder. Ja, en uh, dat, dat, dat... Nou ja, dan moeten we misschien een andere keer een live aan besteden. Want impulsgedrag is echt het bevredigen van een oppervlakkige emotie. Terwijl we nooit dan aangaan naar de diepere emotie erachter. Maar dat is even terzijde. Dankjewel voor je mededeling Pauline. Dan tenslotte jongens. Naar mijn idee de allerbelangrijkste van de soft leadership skills, en die betrekking dus hebben ook op de persoonlijk leiderschapsskills. Op blijvend worden is de is het zinvol. Is het zinvol. Niet alleen de vraag waarom. Hè? Maar is het zinvol? Heeft het zin? We noemen dat in leefstijlcoaching respons effectiviteit. Om een moeilijk woord erin te schuiven. Maar het gaat er heel, heel simpel om van de vraag te stellen. Heeft het zin? Wat verrijkt mijn leven hiermee? Wat verrijkt het mijn leven hiermee als ik dit proces aanga? En dan zal je merken dat het negen van de tien keer een heel klein stukje fysiek is en de rest allemaal mentaal. Maar het niet weten, en dat hoort natuurlijk ook bij dat stukje visie. En dat onderzoeken, dat hoort bij dat empathie en duidelijkheid. En daar een weg in vinden en, en daar een plan van maken, dat hoort bij creativiteit en flexibiliteit. Maar de essentie gaat om, en dat is mijn visie, want ik heb net mijn missie verteld, maar mijn visie met Fitspel gaat hier om. Door blijvend slank te worden, een zinvoller lever creëren. Dat is mijn visie met Fitspel. Door blijvend slank worden, een zinvoller lever te creëren. Met mijn missie... Blijvend slank, jij kan blijvend slank worden, zelf ervaren door persoonlijk leiderschap. En dan is het balletje rond. En natuurlijk zijn er nog veel meer uh, uh, uh, zaken die horen bij, bij leadership skills, bij soft skills. Maar voor mij zijn dit vier belangrijke elementen. Dus zelfonderzoek, empathisch zijn naar jezelf. Onderzoek jezelf, vraag jezelf dingen af. Wees wat liever voor jezelf. Je bent geen loser omdat je een keer drie koekjes hebt genomen. Omdat je terwijl je had afgesproken geen niet meer te snoepen. Maar ga het wel onderzoeken. Wees nieuwsgierig naar jezelf. Dat is één. Empathie. Twee dus. Duidelijkheid. Maak complexe zaken eenvoudig. Zodat je het overzicht creëert. Zodat je weet wat je, wanneer je moet gaan sporten. Wat je moet gaan doen tijdens sporten. Zorg dat je nudging in orde is. Dat hoort allemaal bij het compleet, complexe weer eenvoudig maken. Derde is dus flexibiliteit en creativiteit. Denk na over andere oplossingen. Schiet niet in de stress als je uitgenodigd wordt voor een etentje. Kijk hoe je dat gaat aanpakken en kijk hoe je daarmee omgaat. En tenslotte visie en, visie en zin van de verandering. Dus weet waarom je het doet. Voel waarom je het doet. Zie die visie als een totaal zintuiglijke beleving, maar vooral, hoe verrijkt dat jouw leven? Is het helder, jongens? Zijn er vragen? Zijn er opmerkingen? Dus mijn uitdaging voor jullie nu, ga actief en passief empathisch met jezelf aan de slag door zelfonderzoek. Zelfonderzoek en door acceptatie. Ga iets wat voor je nu misschien denkt van oh moet ik dat aanpakken. Probeer dat eens te verkleinen naar hapsbare brokken. Ga onderzoeken hoe ga je om met valkuilen. Dus zorg voor je flexibiliteit en je creativiteit, vergroting. En onderzoek jouw visioen of jouw, sorry, jouw visualisatie op alles zintuigelijke belevingen. En vooral ga op zoek, wat levert het op? Hoe verrijkt dit blijvend proces jouw leven? Deze, als jullie hiermee aan de start gaan, met deze vier leiderschapskills. Dan ben je zo ontzettend jezelf aan het ontwikkelen. Dat het resultaat uiteindelijk echt, nou ja als vanzelf is een beetje te, te makkelijk. Maar echt een stuk makkelijker naar je toe komt. Ik wens jullie een fijne dag. Ik hoop dat jullie hebben meegeschreven. Ik hoop dat jullie ermee aan de slag gaan. En laat me weten wat je ervan vindt. Want interactie in de groep is superbelangrijk jongens. Dus deel graag je uh, ervaringen. Laat weten wat je eerste stappen zijn hierin. Uh, deel het in de Facebook community, zodat anderen daarop kunnen inhaken. Andere uh, suggesties en of ideeën kunnen aandragen. Help elkaar, motiveer elkaar, stimuleer elkaar. Samen is altijd makkelijker dan alleen. Dankjewel jongens. Doei.